Je zit wel echt met een dik smaal op, hoor. Nu ga ik vanaf blij blije gelijk weer zo... Ja, Hoi, ik ben Bastiaan. En ik ben Rens. En welkom in onze drugslab. In dit lab proberen we verschillende soorten drugs uit. Om te kijken wat het met ons lichaam doet. Ben je benieuwd naar druk? Laat het even weten in de reacties. Of heb je een leuk verhaal? Share het ook even met ons. Ja, verschillende mensen waren benieuwd naar GHB. Rens heeft het al een keer gedaan. Nelly heeft het al een keer gedaan. Ik nog niet, dus ik ga het deze keer doen. Dit is de GHB. Het is een licht heldere stroperige vloeistof. En het ruikt. een beetje naar lijm. GHB wordt gemaakt door GBL, en dat is schoonmaakmiddel, te mengen met natronloog. En dat is gootsteenontstopper. De chemische reactie zorgt ervoor dat het omgezet wordt naar GHB. En dat is eigenlijk een eigen stof die al in je lichaam voorkomt. Maar nou neem je natuurlijk meer van die stof en dan krijg je het GHB-effect. Het GHB effect is dat je uh, ontspannen voelt, je raakt opgewonden en remmingen gaan weg. En het is eigenlijk een beetje hetzelfde als het alcoholgevoel, ja. toch? Ja, jij hebt het al een keer gedaan, dus... Ja, en ik, ik vond het helemaal niet zo heel erg heftig. Maar wel lekker en lekker ontspannen, inderdaad. Maar jij hebt gezegd dat je het nooit wilde doen. Ja, nu wel, omdat ik er best wel nieuwsgierig naar ben. En ook natuurlijk voor de wetenschap. Maar ja, ik vind het gewoon best wel eng. Omdat het leuke en het nare effect ligt gewoon dicht bij elkaar. En dat vind ik gewoon heel eng. Plus dat je ook heel snel verslaafd kan raken. En wil ook niet zijn dat ik snel ergens verslaafd raak. Maar het is wel gewoon iets engs, weet je wel, Als dat ja. zo is... Dan en je leest zoiets en denk je van ja, kut, weet je, hoe moet ik het dan wel doen. Ik heb echt verhalen gelezen van mensen die eraan verslaafd zijn geweest en die zeggen echt: het is een hel om af te komen. Ja. Nou, je bloeddruk en hartslag zijn helemaal in orde. We hebben nog een andere nulmeting, want door GHB kan het zijn dat je spieren ontspannen, dus verslappen. En daarom heb ik hier een krachtmeter. En daarom mag je in allebei de handen zo hard mogelijk knijpen. Zo hard mogelijk, hè? Precies 35. 1, hey, 2... Nee. 38. Ja. Dan gaan we kijken of dat straks nog steeds zo ontzettend hoog is. Deze GHB is getest en deze bevat een werkzame stof van tussen de 450 en 550 milligram per milliliter. En de vuistregel is dat uitgaande van de maximale zuiverheid van GHB, dat je nooit meer dan 2,5 milliliter neemt. Oké, okay, ik ga hem nu afmeten. 2,5 milliliter. Combineer GHB altijd met water of frisdrank. Het heeft een branderige zoute smaak en het is slecht voor de slokdarm. En combineer het ook nooit met andere drugs, alcohol of medicijnen. Nee. Maar dat zeggen we altijd, nooit doen. Maar dat is bij deze wel echt een hele goeie. Want als je dit bijvoorbeeld met alcohol gaat combineren, dat versterkt elkaars effect. En dat kan echt ontzettend gevaarlijk zijn, omdat het ook op je ademhaling gaat zitten. Dus kan het zijn dat je gewoon niet meer adem gaat halen en dan ga je dood. GHB staat ook bekend als rape-druk, omdat het wel eens wordt toegediend in drankjes in de club zonder dat je het wil. Zorg ervoor dus dat je je drankje goed in de gaten houdt. Laat het nooit onbeschermd achter als je bijvoorbeeld naar de wc gaat. En neem niet zomaar wat aan van een onbekende. GHB heeft een hele sterke smaak en ze zeggen dat je het toch wel kan proeven, maar sommigen zeggen weer van niet. En dat gaan we testen. Ik ga het namelijk mengen met één van de twee cola's. En dan ga jij proeven en kijken of je kan ontdekken waar de GHB in zit. Draai hem om. Hier zit het in. Ja. Ja, je proeft het. Die koolzuur proef je meer. En hier staat een beetje de uit nu. Daar proef je het. Ik vind niet erg anders smaken of zo. Het is echt die prikkers uit. Dat is het enige wat ik niet proef. En het is wat uh, meer stroperig, zal ik maar zeggen. Maar als ik dan nu uit zou gaan, en dit zou aan mij nu gebeuren, zou ik het niet doorhebben. Oh, ik vind het zo spannend. Uh, <lacht> waarom opnemen. Wat GHB doet, is het de stof GABA die in je hersenen zit. En die stof zorgt ervoor dat uh, processen worden geremd. Waardoor je dus moeite krijgt met uh, inschatten, bewegen. Nou ja, als je dus heel veel neemt, dan legt het echt van alles plat. En daardoor kan het ook heel gevaarlijk zijn, omdat het ook invloed heeft op je ademhaling. We zijn een half uur verder, voel ja. je iets? Ja, het is sowieso net of ik best wel dronken ben, maar meer dat ik best wel duizelig, weet je wel, zo... En ik voel me ook wel best wel blij en ik voel het hier ook wel een beetje zo kriebelen. Je zit wel echt met een dik smile, op, <lacht> hoor. Ja, je... je kijkt vet vrolijk. <lacht> nou is GHB wel gevaarlijk, omdat het zeer verslavend is. Afhankelijkheid kan al optreden na een paar weken intensief gebruik. En als je dan verslaafd bent en je wilt afkicken en je stopt ineens... Dan krijg je dus ontwenningsverschijnselen, maar die zijn gigantisch heftig. Mensen hebben echt het gevoel dat ze doodgaan, ze gaan transpireren, zweten. Dus als je verslaafd bent en je wil afkikken, zoek dan hulp, want zij kunnen je er echt bij helpen. Je temperatuur en hartslag zijn eigenlijk nog wel redelijk hetzelfde. Je bloeddruk die zal wel wat gedaald zijn. We gaan nu even kijken of je sterker, even sterk of misschien wel slapper bent geworden. 3, 2, 1, knijpen! Ja, je bent nee. sterker. Echt? Ja, je zit echt op 45. Nee, Ja. Pardon. Ja. 43. Oh, nou. Omdat door GHB je spieren verslappen, ja. had ik verwacht dat je minder sterk zou zijn. Maar ik had nu meer moed. Is dat het? Dat ik dacht van, ja, nu moet ik even wel beter. Je was gewoon heel ik. erg gemotiveerd. Ja, wat ik normaal niet ben. En dat nee. heeft het, de motivatie, heeft het gewonnen van je spierkracht? Ja. Ook mijn hoofd is zo... En als je dit zou moeten vergelijken met alcohol, hoe dronken zou je dan zijn, zeg maar? Nu, aangeschoten. Het grootste gevaar met GHB is dat je oud gaat omdat je overdoseert. Mocht iemand oud gaan, zorg er dan voor dat diegene in een stoel wordt gezet en houd diegene wakker met pijnprikkels. Want als je in slaap valt en je moet bijvoorbeeld overgeven, dan kan het zijn dat je in je eigen braaksel stikt en dat is heel gevaarlijk. Nou, we hebben even gewacht. Je kan bijnemen met GHB, het zorgt wel voor het stapel-effect. Dus je mag nooit meer bijnemen dan de helft van de eerste dosering. Maar jij kan nu nog wel een beetje bijnemen. Dat gaan we doen. Oké. Okay. Je had net 2,5 milliliter gehad, dus nu krijg je 1,25. Okay. Nou, ik heb nu 1,25 milliliter voor je. Oké. Okay. bij de cola. Cheers! Dank je. Helemaal niet zo van cola. Oeh, yeah. Nou, Ik voel me nu al iets heftiger, maar meer dat ik echt... Dat... Um, hoe heet het? Ja, het is gewoon echt net of je gedronken hebt inderdaad. Het is net of je dronken bent, maar je bent nog best wel helder. Maar als je dronken bent, dan ben je gewoon helemaal naar de tering. Dan weet ja. je het natuurlijk allemaal niet meer. Maar nu kan ik nog best wel nadenken of zo. <lacht> <lacht> Wat is er? Dat doet je niks. Nee, nee, niks. Ik heb zo'n blije hoofd, hè? Ja, je hebt echt een blij hoofd. Nee, zegt altijd tegen mij als ze bij zien zijn, ze zeggen, je bent altijd zo blij. Ja. Kijk, je, je altijd zo blij. En dat heb je ook al zonder drugs. Ja. Nu met ja. GHB. Wij gaan uh, ook even kijken hoe het met je reactie verloopt Ja, staat. en dan gaan we dat gekke spelletje doen met die schok. Klopt. Ja, nee, dat vind ik dus echt niet leuk. daar hou ik echt niet van. Ja, gaan we doen. Nu ga ik vanaf blijen gelijk weer zo. Ja, dat snap ik. Maar ook omdat ik gewoon <laughs> weet dat ik waarschijnlijk ga winnen, want jouw reactievermogen nee. is waarschijnlijk achteruit gegaan. Dus daarom heb ik heel veel kut, zin sorry. in. Heb je er ook zin in? Nee. Ja, kut zie je! <laughs> Van GHB wordt je reactievermogen ook verdraagd, zeg Nou, je maar. ziet het. Ja, precies. Oh, zo. In het begin vond je GHB best wel eng mm -hmm. en wilde je het eigenlijk niet proberen. Hoe kijk je er nu tegenaan? Ik vond het leuk om nu een keer te doen, maar ik heb dan niet zoiets van, nou, nee, volgende week weer. En zoals eigenlijk met elke druk, je moet het niet gaan gebruiken om je beter te voelen. Mm -hmm. Alles gaat goed. Goed geslapen, goed gegeten vandaag. Dus ik voel me helemaal top. Dat is wel snel. Uitgewerkt eigenlijk, want het duurt maar drie uurtjes. Ik vind het nog steeds zo bizar dat ik GHB heb gedaan. Het is toch iets wat ik altijd denk, een verkrachtingsdruk, weet je wel. En je moet er gewoon heel erg mee uitkijken, want het is gewoon echt vet verslavend. Nou, dit was Drugstrap voor deze week. Ben je nou benieuwd naar een ander soort druk? Laat het even weten in de comment. En abonneren. En ook liken. En volg ons op uh, Instagram. En ook onze persoonlijke Instagram. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei.